Ik heb nu de Raspberry Pi aangesloten en zoals je kan zien is uh, Home Assistant zich aan het voorbereiden. Dit uh, kan al voor twintig minuutjes duren, dus je kan uh, ondertussen alvast uh, de app op je telefoon installeren. Die zou je straks kunnen gebruiken. En deze zijn beschikbaar voor Apple en uh, Android. En voor nu is het uh, even wachten tot Home Assistant uh, klaar is. Zoals je ziet is uh, Home Assistant nu klaar en we kunnen een uh, gebruikersaccount aan gaan maken. Dus we zullen als eerste de naam in. Krijg je eens het hoofdletter. Is ook. Wachtwoord 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kijken 1, 2, 3, 4. Ja, ik kan op account aanmaken. Nou, hier kan je zeggen waar uh, je je bevindt. Zo kan Home Assistant straks je locatie uh, bepalen. Als je dat op je telefoon doet, dan uh, kan je ook aan de hand daarvan je uh, geolocatie uh, delen. Ik laat hem voor nu even zo staan. Nu zegt hij dat hij allemaal apparaten heeft gevonden op je netwerk, welke je zou uh, kunnen configureren. Klikken we op volgende. En nu ben je in Home Assistant.